Vandaag besefte ik ineens dat het precies 30 jaar geleden is dat ik mijn eerste notenkraker danste. Zes jaar lang bij het Scapino Ballet, en jij trouwens ook dan. Daarna uh, in New Jersey in Amerika, uh, Connecticut in Amerika. En nu dus al uh, sinds 2006 hier in Nederland bij de Dutch Don't Dance Division. Nou, in 2006 begonnen we met onze eigen versie van de notenkraker en daarin hebben we al die voorstellingen die wij gedanst hebben overal in de wereld hebben wij. Uh... Heel veel ideeën daarvan gepakt en in deze productie gestopt, maar eigenlijk uh, toch onze eigen swingde natuurlijk aangegeven. En dat bleek een succes te zijn. We hebben het vier jaar lang in de Grote Kerk gedaan, van 2006 tot en met 2009. Toen hebben we hem later hernomen in het Lucent Danstheater, 2012 en 2013. En nu is hij dus voor het eerst te zien in het Zuiderstrandtheater. Ja, dus als je goed beseft, dan hebben we meer dan... Hoeveel? Nou, ik denk wel zeker meer dan 50, 60.000 mensen die productie al gezien. En er komen er dit jaar weer 6.000 bij. Uh, vorig jaar was onze Alice in Winter Wonderland een heel groot succes. Maar het residentieorkest, wat die muziek zo prachtig speelde live, had opera verplichting in Amsterdam dit jaar met kerst. Dus we dachten, nou, dan brengen wij onze prachtige notenkraker uh, nog een keer terug. Want daar zitten de animaties van David Middendorp, die het decor vormen, helemaal gelinkt aan de muziek. En ja, Notenkraker is zo'n prachtige kersttraditie. Het is gewoon heerlijk om uh, na een paar jaar die weer terug te mogen brengen. Mensen willen tegen ons van, is het niet saai dat jullie weer de Notenkraker gaan doen? Maar dat wordt nooit saai, want je hebt altijd nieuwe mensen. Zo hadden we gisteren de eerste repetitie met de minimuizen. Dat was weer zo leuk, het enthousiasme van die allerjongsten. En daarna waren we heel druk bezig met de oorlogszijde. En dat is dan zo spannend, want die muziek van Tchaikovsky is echt prachtig. Heel moeilijk ook, maar ook echt prachtig. En ja, dat is echt dan toch een magie daar tussen die kinderen en uh, zelfs onze zakelijke leider stond zo van ja, ja die notenkraker is toch wel eigenlijk heel bijzonder. Ja, en, en blijft het. Je merkt ook dat het publiek, ik weet nog, het eerste compliment in 2006 dat we kregen, dat ik hoorde, was van een vrouw die in de zaal zat met haar man en ze zei we mochten ons weer even kind voelen en dat was eigenlijk zo leuk. De noodkraker is natuurlijk dit jaar wel weer een klein beetje veranderd hè Tom? Jazeker, omdat uh, de cast is natuurlijk nieuw. Bijvoorbeeld uh, een van de familieleden heet Tante Françoise, dat is een beetje het buitenbeentje. En ieder jaar maken we voor, hoever Tante Françoise is, een nieuwe solo voor deze dronken lab annex uh, losbandige vrouw. Maar wat heel bijzonder is dit jaar sowieso is dat er zoveel mensen auditie deden, 350 uh, auditanten, heel veel kinderen en vooral heel veel jongens. Dus normaal hadden we 16 kinderen, dat zijn er nu 20 geworden en dan hebben we nog, uh, en dat is echt 50-50, half jongens, half meisjes. Alle mini zijn jongens, en broertjes jongens, dus per cast heb je uh, 20 meisjes en 23 jongens. Dat is in de dans en de balletwereld echt heel bijzonder en daar ben ik ook heel blij mee. Zijn we trots op. En eigenlijk al die jaren heb ik altijd meegedanst in de voorstelling, maar dit is in al die jaren voor het eerst dat ik niet mee ga doen. Ik ga in de zaal zitten. Gezellig naast Tom, mooi aangekleed. En iemand die het voor mij over gaat nemen is een fantastische danser. Dat is Jack Strumland. Hij is nog groter dan ik. Hij is heel expressief. En ik verheug me er heel erg op om hem in mijn rol te zien. Ik hoop dat jullie het een leuk notenkrakersjournaal vonden. Kijk hierboven voor nog meer filmpjes. Tot de woord de kier.